Meen gaan we team met gewoon helpen? Jolo, oh okay, nee, dat moet dief. Is dat, dat moet ik niet doen? Toen Doe hij jouw ja, ik werd ik, een headshot. Hallo oh jongens, mijn sluitje bij mijn best. Ik vind die video mijn kan verder kennen. Ik denk het wie? Fuck, I switched op naar mijn pistol. It's is Ja, het komt toch op mijn pistol. Hier, ze connector. Laat ik het zo zeggen. Oh, Oh, no, right Oh nee, um. bom down mid. <laughs> Ik ik Ik Ik niet Ik heb niet Ik Ik Ik Ik Ik Ik Kom ja, down mid en uh, one is short. Ik zie ik ook al de YouTube videos, gaan al die vrienden. Ik uh, um, In rust zijn er. Ja, clans trollen elkaar heel veel. Ik heb het niet Ik heb het Oh wat? Okay. Oh, nee, hoe heb ik hem, hoe heb ik hem? Die duwt niet, maar ik ben gewoon scheef. Zo, so it's big. Zo, so bro. Kom ernaar, dat is dan taart Oh mijn god! Vrienden dus, uh, we hebben jou niet nodig. Die moet je bord aanleefd. Nee, nee. nee, nee. nee, nee. nee, nee. Wacht, ik ga ze dus. One connected. One connected. Kijk, wat je gaat doen, dan kom ik ook gelijk met Michael. Dus... Zeg gewoon tegen mij. Niet hij. altijd. Ja. Iedereen is dood door een fucking shotgun. Laagstreeks. Er zit toevallig niet. Ronde 10 van de 11. Ja. ja. Niet is zonder... Uh, Je moet zeggen niet volgen. Tijn. Ja, maar wanneer nog een keer? Is er geen idee. Hij is er geen idee. Oké, okay. oh. en je valt op de uh, moer gaan. Ja, toep. Arbeid, one behind. One coming from apartments. Good teammates. Thank. Die smoke is so much in. Nice, nice. Oeh, main. Have help, YOLO. Oh, eenjes mee. Ik ga met teammates gewoon helpen, jolo. Oh nee, dat moet je. Dat moet ik niet doen. Toen hij jou zit. Ja, ik werd ik een headshot. Ik Yep. Ja, het is een, It's een. mid maar die... ik, dat ik moet reloaden. Packing noob. one, one met Ah, ja, die ge, rip groen. Dat is een mooie. Flashbang.